Dag collega, mijn naam is Oudgecommandeur en ik ga je wat meer vertellen over de sneltoetsen voor Teams in Windows. Heb je dus helaas een Mac, dan zit je hier niet helemaal goed. Let goed op, de sneltoetsen werken alleen als je de Teams app geopend hebt en werkt niet als je hem in de browser geopend hebt. Het kan zijn dat je zoals je bij mij ziet aan heel wat Teams bent toegevoegd. En uh, dan wil je wel eens snel schakelen tussen deze Teams. Uh, er zijn een aantal sneltoetsen die jou daarin uh, kunnen helpen. En die ga ik je in deze video laten zien. De eerste sneltoets helpt jou niet met het schakelen naar Teams. Maar die helpt eigenlijk met een overzicht te geven wat er allemaal aanwezig is qua sneltoetsen. Dat doe je met Ctrl-punt. Zoals je ziet, het zijn er nogal wat. Dus uh, verdiep je er eens in. En je kan er een hele hoop mee. De volgende sneltoets die ik laat zien, uh, die brengt jou direct naar de zoekbalk toe. Dat is de ctrl-e. Zoals je ziet gaat mijn cursor gelijk naar de zoekbalk toe en ben je dus op zoek naar een document of een persoon, dan kan je die hier invullen en dan krijg ik een hele lijst te zien. Wil je jouw status Even snel aanpassen, uh, je ziet ze bij mij bijvoorbeeld, ik sta beschikbaar, maar ik ben bijvoorbeeld eventjes uh, uh, bezig met iets, dan kan je dat eenvoudig doen met ctrl en dan slash forward. Dan kan je aangeven dat jouw status anders is, dus afwezig uh, of uh, zo terug, maar je kan ook op zoek gaan, in dit geval naar bestanden of, waar ik het wat vaker voor gebruik, ga naar en dan kun je heel snel het team aangeven waar je even snel naar op zoek gaat. Uh, zoals je bij mij ziet, ik zit hier al bij de Teams. Dus je zou denken, nou waarom zou ik nou uh, i-coaches uh, uh, via deze manier gaan? Het kan namelijk zijn dat je niet direct bij teams Team zit. En uh, dan kun je eenvoudig uh, even hierop uh, klikken en dan kom je bij het juiste team zonder al te veel klikken uit. Uh, het kan ook zijn dat je een collega even snel een vraag wil stellen. Um, wat ik voor, uh, vroeger deed, ging ik naar chat en dan zie je een hele lijst met uh, allemaal uh, namen van collega's en alle chats die je uh, hebt gehad. Uh, je kan het makkelijker doen en dat doe je met de ctrl-n knop. Bij ctrl-n zie je natuurlijk ook deze hele lijst, maar je, uh, je kan hier zoeken naar uh, de persoon waar je een, uh, uh, een vraag aan wil stellen en dan krijg je gelijk uh, die persoon in beeld hoef je niet meer al te veel te zoeken. Uh, het kan ook natuurlijk zijn dat je iets wil aanpassen in, uh, uh, in jouw instellingen van Teams. Dat kan je doen met de ctrl komma. En zoals je ziet kan je gelijk je privacy, je meldingen, uh, apparaten oproepen, cetera Kan je eenvoudig aanpassen. Nou, mocht je nog op zoek zijn naar dus uh, andere sneltoetsen, dan, uh, dan deze. Gebruik gewoon die ctrl-punt, daar zie je een hele hoop staan. Uh, de belangrijkste heb ik net met jou doorgenomen en ik hoop dat het jouw Teams leven een stukje eenvoudiger maakt. Tot zover deze video, heel veel succes met Teams.